Laat u leiden door de Heilige Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Ik ben van mening dat elke keer dat we gefrustreerd raken, dit eigenlijk wordt veroorzaakt omdat we ophouden God te vertrouwen. Dat mag misschien als een gedurfde uitspraak bij je overkomen, maar denk eens na over het volgende. God heeft jou en mij zijn heilige geest en genade gegeven om alle dingen die op je weg komen te kunnen doorstaan. Op het moment dat we niet langer op hem vertrouwen, maar proberen om in onze eigen kracht dingen voor elkaar te krijgen, raken we gefrustreerd. Om het bovenstaande goed te begrijpen heeft mij enorm geholpen. Elke keer dat ik gefrustreerd raakte, herinnerde ik mij eraan dat ik de plek van de Heilige Geest aan het innemen was. Ik probeerde een Heilige Geest junior te zijn. Vecht je tegen een onafhankelijke geest? Op het moment dat je weigert om afhankelijk te zijn van God, dan zeg je in essentie, oké okay God, ik waardeer het dat u bij mij bent, maar kijk eens hoe ik dit aanpak. Je afhankelijk van God opstellen kan soms lastig zijn, maar het is de sleutel tot de overwinning die we elke dag opnieuw in ons leven nodig hebben. Galaten 5 vers 16 spoort ons aan om ons gewoontegetrouw te laten leiden door de Heilige Geest. Dan zijn wij namelijk niet gericht op onze eigen begeerten. Merk op dat hier niet staat, overwin in eigen kracht het vlees, dan zul je niet gericht zijn op je eigen begeerten. Nee, er staat, laat u leiden door de Heilige Geest. Kies ervoor om niet langer onafhankelijk te leven, maar op de Heilige Geest te vertrouwen. Ik beloof je dat je hier geen spijt van zult hebben. Laten we samen bidden. Heere God. U bent alles wat ik nodig heb. Help mij om niet op mijzelf te vertrouwen, maar om mijn vertrouwen in U te stellen en om van U afhankelijk te zijn. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag.